Ik ben bij jouw ben vandaag. Wow. Rozanne, ik weet dat er heel veel mannen zijn. Elke keer weer een ander. En mij doet het pijn om jouw die lief... te vrij. meer liever Als men met Marokka zo kort als een kies, hele tuin op voor met jou. Dit daarom dat ik zo fout naar de nooit wat voor mij maar de mensen zijn zwak op de gaat en dan denk ik Kom naar me, kom daar naar daar naar daar naar